Hallo en welkom bij Pauls Model Stuff. Dit is eindelijk de kerstaflevering. Een beetje jaarlijkse traditie. Om uh, mijn baan op te bouwen zo tussen kerst en nieuwjaar. Dit is de laatste keer dat ik dit doe. Want uh, volgend jaar hoop ik dat ik een uh, meer permanente baan heb waar ik dingen op kan laten rijden. Dus, uh, het gaat uh, een uh, druk jaar worden met uh, verhuizing en verbouwing. Dus ik verwacht wel wat minder uh, afleveringen. Uh, maar het eindresultaat zal in ieder geval zijn, wat regelmatigere updates en uh, meer dan alleen maar locomotieven. Dus het uh, wordt een uh, spannende tijd. Ik heb uh, in ieder geval nu één uh, locomotief klaarstaan. Hierbij ben ik begin dit jaar uh, begonnen. Dat is uh, een uh, kapotte ROCO uh, 43341. Lang nummer. Deze had een probleem met de overbrenging van stroom. En uh, heb ik ook als defect gekocht. Maar nadat ik een aantal uh, draden vervangen heb, als ik het goed herinner, deed hij het weer uh, redelijk. Ik ga eens kijken of dat hij wil rijden. Ik heb hem neergezet. Hij is al een rondje gereden, alleen hij heeft wat opstartproblemen merkte ik. Even kijken. Er hangen twee wagons aan van de NS, dat zijn slaaprijtuigen. Dat zijn uh, de slaaprijtuigen die de NS heeft, gebruikt, uh, heeft gebouwd in 1969. En, uh, ze hebben niet heel lang dienst gedaan, want uiteindelijk is de NS overgestapt op uh, rijtuigen van de Duitse baan. Ik uh, zie dat ik wat moeite heb met de verlichting. Maar Dit is uh, het beste wat ik zo ervan kan maken. Deze locomotief uh, heeft uh, nog als probleem dat hij nu achteruit rijdt volgens de decoder. Maar uh, als ik hem vooruit laat rijden, haal ik dus in het echt achteruit. En de wagons willen we nog alles loslaten. Want ik rijd nog steeds op, uh, op oude lima rails. En, uh, deze ligt ook nog eens los. Het niet zo goed, dus niet het beste demonstratiemateriaal. De volgende was is de Lima 1220. Hier uh, zit een uh, cd-motor in, in plaats van de standaard Lima motor. En de verlichting hiervan is uh, onder handen genomen. De, uh, ik gebruik nu LED verlichting. Die kan wisselen tussen zoals hij nu rijdt met wit licht en rood licht. Hij zit maar aan één kant. Eh, omdat ik deze eigenlijk altijd vooraan een trein eh, wil laten rijden. En eh, eigenlijk geen noodzaak zie om dan verlichting te hebben aan de kant waar de wagons hangen. Als ik hem nu... Eens kijken... Zou stoppen en achteruit zou laten rijden, ik moet hem vrij hard laten rijden, want de stroompick-up is niet al te goed, maar hopelijk is dat te zien. Dus iets niet helemaal goed met hem. Maar hij had net even rood licht. Heel lang geleden heb ik een uh, een NMBS locomotief gedigitaliseerd uh, met een uh, eigen motor. Het heeft een uh, tijd geduurd voordat hij echt goed liep. En, uh, hij staat nog steeds een beetje scheef op de baan, maar uh, uiteindelijk kwam erachter dat een van de stroomopnemers op de wielen niet uh, helemaal in orde was. Samen met de drie wagons die ik erbij uh, heb en nog een analoge versie van uh, dezelfde locomotief heb ik een uh, ja, die, die drie heb ik erbij gekocht. De analoge ligt natuurlijk onderin. Die heb ik hier niet draaien. Maar uh, daarmee rijdt hij niet rondjes. Er is, is nog een extra rijtuig wat uh, op tafel staat. Uh, die heeft alleen problemen probleem dat de wielen aanlopen tegen het frame aan. Dus dat probeer ik op te lossen door de wielen wat hoger te plaatsen. Zodat hij ook door de bochten heen kan. maar geen herrie dat dat ding maakt. Ik heb ook nog in de wachtrij staan, maar ik weet niet of die het wil doen. Een van mijn wendige Fleismans. wel. Dit is uh, een Fleisman 1220. Uh, die gewoon met uh, twee wagonnetjes uh, een rondje rijdt. Die heeft nog de oude driepuntsverlichting. Die uh, driepuntsverlichting die, die werd uh, gevoerd voordat uh, in de middenpunt een uh, verlichting uh, uh, bijgemaakt is in, in deze locomotieven. Uh, dit is een oude pannenkoekmotor die uh, het uh, verbazingwekkend goed doet, hij kan uh, redelijk hard. Hij maakt wel wat minder herrie dan de Lima variant, moet ik zeggen. Het is een ontzettend zware lok, hij heeft ook uh, met zijn gewicht uh, lekker wat uh, momenten mee mocht die uh, ook een wissel uh, even geen stroom hebben. Ik heb ook ontzettend hard gewerkt aan uh, mijn uh, Lilliput NS6400 locomotief. Maar uh, ja, de 6411. En dit is een gevaltje. Uh, hij uh, leek het goed te doen op de werkbank. Maar in het echt maakt hij een heleboel geluid en gaat hij nergens heen. Het lijkt erop. dat het ontbreken van een van de anti-slipbanden, en het waarschijnlijk versleten zijn van een andere, nogal wat invloed heeft op deze locomotief. Dus hij kan mooi zijn verlichting wisselen. Dat is hopelijk nog een beetje te zien. Jawel. Maar echt rijden, dat kan hij niet. Ik heb nog een andere. Een andere 64 waar ik hard aan gewerkt heb. Maar daarin zit nog geen decoder. Die heeft wel antislipbanden. Alleen de decoder die daarin moet is dusdanig klein. Dat ik daar een vrij specifieke decoder voor moet gaan vinden. Dus die, als ik die hier op de baan zet, gaat die alleen maar zoomen. Dat komt omdat dit een digitale baan is en hij nu niet analoog zit. Dus helaas, die kan ik ook niet laten zien. Behalve dan. Dat hij het niet doet. Het werd gisteren al snel te donker om nog verder te filmen. Uh, het is inmiddels de volgende dag. En ik heb mijn uh, Lima DE 13 shortlines rijden. Ik heb uh, meerdere, de twee van deze Lima's gehad. En uh, uh, de vorige die ik had, miste een boel onderdelen en was erg beschadigd. Maar ik vond het een uh, mooie log om uh, naar te kijken. En hij is een gereden. Mm. Toen ik hem later tegenkwam uh, met zijn bijbehorende aanhangers heb ik er eentje gehaald. Deze is uh, gedigitaliseerd, uh, ik kan me niet meer herinneren of ik de lamp heb vervangen, ik denk het niet, en rijdt heel rustig zo'n rondje. Het grootste probleem wat ik merk als ik ermee rijd is dat ik de motorafstelling niet goed heb gedaan, dus dat die tot en met de 60% bijna niks doet en tussen de 60 en de 40 als een raket vandoor doorsloopt. Dus ik vermoed dat ik de uh, curve van uh, motorbelasting en uh, motorvoltage uh, verkeerd uh, in heb gesteld. Dus die zou ik nog aan moeten passen. Inmiddels, uh, nou, als je dat weet, is het een kwestie van gematigde. ...gas geven in de hogere regionen. En dan doet hij het best goed. Um, de koppelingen die erbij komen zijn wel net iets te kort voor die winnenbocht, Dus die heb ik uh, tussen de locomotief en de eerste wagon vervangen. Uh, anders dan uh, ontspoort die uh, constant. Zo. En die moet nog even gesmeerd worden. Dit is de Pico uh, Mat 54. Deze had een afgebroken koppeling en uh, hij had wat moeite met opstarten. Sowieso stond hij niet in mijn, uh, in mijn register, dus ik, ik wist niet eens op welk, uh, uh, op welk uh, adres het hij zat. Ik heb hem even op moeten zoeken met mijn rollerbank. Um, uiteindelijk was dat een decoder, uh, sorry, een kabel vervangen en een connector vervangen tussen de twee uh, wagons. En als ik hem zo nu hoor, moet er ook nog wel ergens wat smeerolie in. Hij had heel erg veel moeite met opstarten, want het week uh, alsof hij geen contact maakte met de rails. Ik heb hem een paar rondjes warm laten lopen en uh, nu gaat het prima. Ik ben hem ook langzaam uh, wat uh, rustiger aan het laten rijden. En, uh, na wat opstartproblemen. doet hij het best goed. Ik zie alleen dat in het achterste treinstel de rode sluitverlichting het niet doet. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik hem de andere kant op laat rijden dadelijk. Of dat hij daar wel überhaupt verlichting heeft. Met zijn gepiep en gepraak. Zo, ah, Hij remt wel lekker langzaam af. Ik zie dat uh, aan de ene kant de verlichting rood is, maar dat aan de andere bak dat er, uh, niet heel veel uh, brandt. Dus ik denk dat er nog een kabel niet goed zit. Misschien toch niet goed gemonteerd gehad. Dat is jammer. Ik had gehoopt dat deze helemaal goed zou zijn. De oplettende kijker had misschien gezien dat er nog een uh, MAT54 op tafel staat, of twee eigenlijk, maar nog eentje van Pico. En dat is uh, precies hetzelfde, alleen deze is uh, nog niet gedigitaliseerd, want er zit in ieder geval geen decoder in. Ik heb daar even de dummy wagenstel van gepakt en uh, die laat ook geen verlichting zien, dus ik heb een fout gemaakt met het aansluiten van de bekabeling van de nieuwe connector. Een project dat niet geslaagd is, van niet uh, heel lang geleden, is de Mat 54. Ik heb tussenuit van de wagensteller een uh, koppeling gemaakt en daarmee ben ik uitgegaan van de groene variant van die uh, Mat, uh, Mat 54. Die zitten veel dichter tegen elkaar dan degenen in de nieuwere jaren 70 en s kleuren. Dus ik kan de connectoren helemaal niet verbinden. Dus ik heb aan de voorkant netjes mijn front- en sluitverlichting, maar aan de achterkant heb ik dus helemaal niets. En ik heb een heel aantal loshangende connectoren. Nou, heb ik niet zo heel veel gebouwd aan, uh, aan al die wagons om die connectoren erin te zetten. Dus ik ga even kijken wat ik ermee doe. Misschien haal ik ze eruit of misschien verleng ik ze. Uh, maar dat ga ik pas doen op het moment dat ik echt een, uh, een baan heb. Een ander punt wat ik merk is. Zo, rust. Hij heeft wat moeite met op gaan komen, maar hier zie je in ieder geval de rode sluitverlichting bovenaan zitten. Ja. Oops, okay. En tot daar, en daarna is hij zijn stroom verloren.